Behoed mij en bevrijd mij. Maak mij niet te schande, want ik schuil bij u. Elke dag komen we twee verschillende soorten schaamte tegen en het is heel belangrijk dat we het verschil goed begrijpen. Er is een soort schaamte dat normaal en gezond is. Bijvoorbeeld als ik iets van iemand anders kwijtraak of breek, voel ik mij teleurgesteld over mijn fout... Ik wilde dat ik niet zo achterloos of nalatig was geweest. Het spijt me, maar ik kan om vergeving vragen, vergeving ontvangen en verder gaan met mijn leven. Gezonde schaamte herinnert ons eraan dat we onvolmaakte mensen met zwakheden en beperkingen zijn. Het herinnert ons eraan dat we God nodig hebben. Helaas, als gezonde schaamte daar niet stopt, dan wordt het ongezond en vergiftigend. Als iemand geen vergeving vraagt of vergeving ontvangt, dan kunnen ze zichzelf straffen en beginnen met het haten van zichzelf om wie ze zijn. Breng je leven niet met deze houding door. Herinner je rechtmatige positie als erfgenaam en kind van God. Zie Romeinen 8 vers 17. Ongezonde schaamte zorgt ervoor dat je vergeet wie je in Christus bent, maar gezonde schaamte zal je eraan herinneren dat je niets bent zonder hem. Vraag vandaag aan God om je te helpen het verschil te onderscheiden. Ik wil je uitnodigen om het volgende gebed met mij mee te bidden. Heer, ik wil niet leven onder het gewicht van ongezonde schaamte. Help mij